DVS uh, wint met uh, 2-0 van uh, ACV. Lekkere overwinning. Drie punten in de tas. Dat is uh, fijn, uh, Peter, denk ik. Hè? Ja, zeker na vorige week natuurlijk. Ja, uh, uh, thuisoverwinning lekker man. Ja, vorige week liep het uh, bij Vlagen goed. Vandaag ook uh, met name de ja, veel de bal gehad. Veel. Uh, ja, we mochten het spel maken. Het was lastig om tot kansen te komen, denk ik. Hè? Want, hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Ja, ik vond wel. Uh, een kopie uh, VVG, uh, uh, Met die verstand dat wij. Uh, uh, nou ja, uh, afstand konden nemen zeg maar. Uh, wij daar op afstand kwamen. En wij uiteindelijk 1-0 hier maken. Is dat goed, gecontroleerd. Uh, nou, wat schietkantjes, wat kansjes. Maar aan de bal erg goed. Uh, maar opmerkelijk is ook wel dat we een aantal wedstrijden de tweede helft veel moeilijker hebben. VVG vorige week. Uh, die doen niet echt wat anders. Zij deden ook niet echt wat anders. Uh, Dovo de tweede helft uh, was een stuk minder dan de eerste helft. Ons speelwijze kost natuurlijk best veel kracht. Hè. Veel positiewisselingen, veel aan de bal. Uh, ja, en ook als we de bal niet hebben, willen we wat hoger druk zetten. Dat kost allemaal heel veel energie. Dat is wel opvallend. Dus uh, ook vandaag weer gezien. Uh, ja. Snel en snel, maar ook snel die bal terug uh, veroveren, ook dat kost natuurlijk een hoop energie. Ja. Alleen, lastig om dan wat te creëren, wellicht ook ACV zakt ver terug, daar hebben we een beetje moeite mee denk ik. Uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk al, uh, vorige week VVG de eerste helft, uh, die willen misschien best wel iets hoger druk zitten, ik denk ACV ook wel, <coughs> uh, alleen ja, dan zijn we toch uh, te goed aan de bal, zeg maar, omdat uh, ze er echt druk op krijgen. Uh, ja, en dan moet je het allemaal maar gaan uitzoeken op die helft van de tegenstander, uh, dat is niet makkelijk. Ja, en uh, nou, voor Vorig jaar gingen we op een gegeven moment, ja, als de tegenstander in de tweede helft had, uh, ook wat moeier werd. Zeg maar. Gingen we de ruimte wat groter, konden we vaak profiteren. Uh, nou ja, tegen VVG zeker niet. We hadden eigenlijk vorige week verwacht na de wissels. Nou ja, het veld werd groot, een beetje vergelijkbaar met vandaag. Met onze drie verse wissels dat we konden toeslaan. Toen uh, kregen we een grote kans met Adriaan. Nou, dan gaat die vrije bal erin uh, en, en verlies je die wedstrijd. Maar ja, dit, die goal hadden we vandaag ook tegen kunnen krijgen met 1-0. Uh. Ja. Uh, dit gebeurt dan niet. Hè. Ze hebben toch wel een paar goede schietkansen rond de 16 meter gehad. Uh, nou ja, vandaag zat het mee. Ja, vorige week was was zuur. Hoe was de sfeer een beetje afgelopen week? Weer snel eroverheen kunnen stappen. Hoe kijk je terug op afgelopen week? Nou ja, ik ben uh, super uh, positief ook. Uh, ja, je kunt natuurlijk heel veel uh, nadruk leggen op dat we verloren hebben met 3-1. Maar als je hem af gaat pellen. Ja, uh, blijf ik zeggen dat we een go goede eerste van gespeeld hebben. Dat we de mogelijkheden hebben gehad om, uh, om de 2-1 te maken, de tweede helft. Niet superveel kansen. Ja, en dan word je eigenlijk geslacht door een, uh, door een, uh, ja, een, een vrije bal, hoog erin uh, en een specifieke kwaliteit van VVG. En niet omdat ze nou heel veel beter hebben uh. Nou, En daarna dan... Nou, zo'n nou, 2-1, dan gaat er natuurlijk uh, de sfeer ja, mee en dus, ja, dat is lastig. Nou, daar vonden we wel wat van, want toen lieten we het echt wel uh, een beetje lopen. Uh, ja, nou, had het ook wel wat erger kunnen worden. Uh, maar het ja, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Uh, en, uh, hè, dus uh, we, ja, we hebben hem vrij snel afgepeld. Uh, en, en, en, en dan ook gewoon een streep erover. Wat is nou werkelijk waar gebeurd? Uh, dus we waren ook wel weer snel vergeten. Maar ja, neem niet weg hè, dat je een uitwedstrijd met 3-1 verliest. Uh, daarvoor dinsdag, natuurlijk, uh, Dovo prima wedstrijd. Daarvoor twee keer gelijk gespeeld. Kijk, in Floribus, Parten Nijkerk. Uh, ja, we zitten er nog niet echt in. Uh, dus, uh, maar ik moet eerlijk zeggen, complimenten voor de groep, de eerste helft. Uh, dat we toch in staat zijn om dat niveau te halen aan de bal. Uh, maar Nogmaals, het resulteerde niet in heel veel kansen. Uh, maar ga er maar aan staan. Uh. Ja. Leuk ook voor, uh, voor Omar, die scoort. Uh, die, uh, er zijn wel een aantal jongens die hebben een goede bank nu, dus ook voor dinsdag betekent dat het wellicht een uh, aantal verse krachten. Hoe, hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, nee, uh, denk ik ook. Ik bedoel, je loopt al een beetje vooruit. Ik heb er ook al over nagedacht. Uh, uh, er zijn ook een aantal jongens bij. Nicky, die eigenlijk terugkomt van de bestuur. Ik heb natuurlijk Tarik, uh, vorig jaar, uh, onze aanvoerder, nog steeds onze aanvoerder. Uh, alles gespeeld. Ja, die moeten nu eigenlijk terugkomen. Uh, lang geplaatst geweest, deel van de uh, Caston is erbij gekomen natuurlijk. Uh, ja, en eigenlijk moeten we competitiewedstrijden gaan gebruiken om dat jongens weer op niveau te brengen. Waar je normaal gesproken hoefwedstrijden gebruikt. Daar is gewoon geen ruimte voor. Uh, dat, dat speelt ook allemaal mee. Uh, dat, misschien dat de tegenstanders er ook wel last van hebben, maar uh, ja, dat, dat speelt bij ons ook wel mee. Dus dinsdag mooie gelegenheid om uh, jongens weer speelminuten te geven. Ja, en, en beker, bekervoetbal is natuurlijk, vorig jaar hebben we daar een mooie reeks neergezet. Het zou leuk zijn als we ja. daar weer iets van kunnen proeven natuurlijk. Ja, toen met name aan de voorkant in het begin van de veel thuis het dat is wel in ons voordeel denk ik. Uh, daar spelen we weer op gras, lissen, dus dat zal ook weer een nieuwe situatie zijn. Uh, maar ja, uh, wat, wat jongens de kans geven dinsdag om, om te spelen, om een speelminuut te maken. En uh, ja wat ik uh, al vaker heb gezegd, ik vind dat we echt een geweldige selectie hebben. Als we wisselen, worden we daar niet echt heel slecht van, zeg maar. Uh, dus uh, jongens die, uh, zullen een aantal jongens gaan spelen dinsdag, uh, zeker ja. Nou, we kijken ernaar uit Hopen op een mooie reeks en een mooi bekeravontuur. En uh, dan volgende week, uh, Harkema, gaan we weer lekker verder. En volgende week, Harkema. Super. Weekend. Nou, fijn weekend, dankjewel.